Mijn naam is Albert-Jan Kruiter. Ik ben medeoprichter van het Instituut voor Publieke Waarden en een van de auteurs van het boek. Hij begrijpt er dus helemaal niets van over de omgang met botsende rationaliteit in de publieke sector. En ik schreef dat boek samen met Roeland Veld, hoogleraar bestuurskunde al heel lang. Niet alleen hoogleraar, ook ambtenaar, bestuurder, toezichthouder geweest. Blik ontwikkeld op het openbaar bestuur, op de ingewikkeldheid daarvan, noodzaak gevoeld om die complexiteit te analyseren en samen met Albert Jan dit boek geschreven als een manier om naar die complexiteit te kijken. Rationaliteitsbotsingen. Nuttig, nodig, onontkoombaar, maar ook middel om tot goede oplossingen te komen. Laten we beginnen met een casus. Jij begrijpt er ook helemaal niets van. Dat was het meest gehoorde verwijt dat professionals elkaar maakten rondom de casus van Maarten en Sanne en hun kinderen. Een social case manager probeerde Maarten aan het werk te krijgen. Een maatschappelijk werker probeerde Sanne te activeren. Een lid van het jeugdteam kwam regelmatig kijken hoe het met de drie kinderen ging. Eén van die kinderen stond onder toezicht van de jeugdbescherming. De wijkagent kwam af en toe polshoog te nemen. En daarnaast stonden Maarten en Sanne onder bewind. Maar omdat ze nieuwe schulden maakten, werden ze uit de schuldsanering gezet. Ze hadden hun financiën niet meer onder controle, betaalden geen huur meer en de woningbouwcoöperatie zette ze op straat. Maarten en Sanne kwamen in de crisisopvang terecht. Hun kinderen kwamen terecht in pleeggezinnen. Professionals die bij het gezin betrokken waren, konden niet voorkomen dat het gezin uit elkaar viel en ze weten ook niet zeker of dat een volgende keer wel lukt. Ingewikkelde vraagstukken, zoals de casus die we net presenteerden, vereisen samenwerking tussen professionals om een goede oplossing te vinden. Maar waarom lukt samenwerking vaak niet? Veel antwoorden op deze vraag verwijzen naar uiteenlopende belangen, strijdige waarden en humeuren. Maar deze antwoorden zijn onbevredigend waar het gaat om professionals in de publieke sector die in ieder geval samen het algemeen belang zeggen te dienen. Daar zou het gemeenschappelijke belang toch moeten overheersen. Zonder samenwerking is de prestatie van een organisatie en zijn de gevonden oplossingen ondermaats. Voor ingewikkelde vraagstukken kunnen we alleen door samenwerking vanuit verschillende invalshoeken een bevredigende oplossing vinden. Het is dus belangrijk wel goede antwoorden op de vraag te vinden hoe professionals beter samen kunnen werken, om vervolgens remedies ...voor gebreken te formuleren. Professionals zijn vaak in staat om hun eigen juridische, dit mag ik niet... ...budgetaire, dit kunnen we niet betalen... ...organisationele, daar ga ik niet over... ...en culturele, zo doen we dat nou eenmaal, beperkingen aan te geven. Maar we doen vaak of degene met wie we samenwerken alle vrijheden heeft. En omdat die er niet naar handelt, noemen we hem een amateur. En omdat hij onze beperkingen niet herkent, raken we gefrustreerd. Maar pas als we de beperkingen van de anderen herkennen, kunnen we goed samenwerken. Die poging ondernemen we echter zelden. Die beperkingen noemen wij rationaliteiten. En gebrek aan samenwerking wijten we aan botsende rationaliteiten. Voorkeuren, emoties en ambities verschillen tussen mensen. Maar belangrijker is dat er verschillende en onderlinge strijdige rationaliteiten in het geding zijn. In dit videocollege gaan we in op botsingen tussen rationaliteiten als verklaringsgrond voor onvoldoende samenwerking. We beschrijven eerst rationaliteiten, wat zijn ze en waar komen ze uit voort. En daarna bespreken we de aard van de botsingen om vervolgens te formuleren welke aanbevelingen over hoe je met botsende rationaliteiten om kan gaan te formuleren. We gaan de botsingen niet uit de weg, maar presenteren mogelijkheden om ze productief te maken. Kijken we nu terug naar de casus, dan kunnen we dus zeggen, de professionals die Maarten hielpen hoeven het niet eens te zijn, maar nu is er helemaal geen oplossing. En hetzelfde geldt voor Sanne en de kinderen. Waarom doe je wat je doet? Waarom zeg je wat je zegt? Waarom handel je zoals je handelt? Het begrip rationaliteit is het antwoord op die vragen. Het gaat over een samenstel van ervaring, kennis, opleiding en rolbeleving. En dat samenstel is specifiek voor ieder mens. Rationaliteiten hebben van doen met standaarden, met een bepaald format of patroon van redeneren en handelen. Een bekend onderscheid is dat tussen juridische, politieke en economische rationaliteit. Dit is gebaseerd op verschillende invalshoeken, verwant aan wetenschappelijke disciplines. Invalshoeken om naar vraagstukken te kijken. In het openbaar bestuur is het verschil tussen een politieke invalshoek, binnen de wereld van het willen, en de ambtelijke, de wereld van het kunnen, iedere dag opnieuw van belang. Maar ook verschilt de rationaliteit van de beleidsmaker van die van de uitvoerder van beleid. En zo kunnen we met gemak een tiental van deze reeksen van rationaliteiten opsommen. Zo is ook de basishouding tegenover toekomsten van belang. Zie je de toekomst als gegeven, als noodlot, of zie je haar als te ontwerpen? Ieders individuele rationaliteit is een specifieke combinatie van deze groepen van rationaliteiten. De eigen rationaliteit kent dus een eigen blik op de wereld, vaak een eigen taal, meestal een eigen methodiek van handelen. Dus geeft een professional vanuit de eigen rationaliteit ook een specifieke oplossing voor een vraagstuk. Tussen rationaliteiten bestaat dus allereerst een taalprobleem, maar ook strijd tussen gekozen oplossingen. Botsen is dus normaal, gebruikelijk. Rationaliteit wortelt ook in waarde. Waarde behelzen ons oordeel en onze emoties omtrent het goede, het schone en het waarachtige. Kortom, dat wat we nastreven. Waarden verschillen tussen mensen. Relationele waarden betreffen verhoudingen tussen mensen. Mijn opstelling in een ontmoeting wordt niet alleen bepaald door de voorafgaande rationaliteiten, maar ook door mijn waarden. Bijvoorbeeld als ik een grondbeeld hanteer van wenselijke zelfredzaamheid zal ik me anders opstellen tegenover een behoeftige dan wanneer ik solidariteit op de voorgrond stel. In mijn handelen meng ik dus voortdurend waarde en rationaliteit. Kijken we nu terug naar de casus dan kunnen we zeggen Maarten en Sanne verdienen hulp, vooral omdat hun kinderen anders slachtoffer zijn. Maar Maarten en Sanne moeten ook huur betalen en verantwoordelijkheid nemen en zich aan regels houden. Een botsing tussen rationaliteiten kent bijna steeds zowel een inhoudelijke als een relationele component. Vaak treedt in eerste instantie stagnatie op. Zo komen we niet verder. Of hij begrijpt er dus helemaal niets van. Goede omgang met botsingen... Tussen rationaliteit vergt vooral het vermogen om de botsing te herkennen en te benoemen. Om vervolgens in de relatie gezamenlijk vast te stellen dat benutting van de botsing noodzaakt tot het toelaten van de rationaliteit van de ander in je eigen overwegingen. Dat noemen we wel empathie. Het vermogen om in te voelen wat anderen beweegt zonder je eigen identiteit op te geven. Empathische omgang met rationaliteitsbotsingen kan tot veel uiteenlopende resultaten leiden. Van herformulering van het vraagstuk tot het aanboren van geheel nieuwe categorieën van oplossingen. In termen van het voorbeeld van zojuist, we worden het erover eens dat waar competenties ontbreken, zelfredzaamheid zijn betekenis verliest. ...en solidariteit moet domineren. En daarbij zoeken we dan ook een nieuwe specifieke oplossing. Schadelijk is het om een aanwezige botsing te ontkennen... ...of anderszins onder tafel te werken. En toch gebeurt dat veel. Bijvoorbeeld door een politicus of een andere baas... ...die zijn macht ontplooit en in de plaats van argumenten stelt. Daaronder leidt dan de kwaliteit van de oplossing. Het is wel nodig te investeren in de ombuiging van een botsing in productieve richting. De casus waarmee we begonnen neemt een wending. De corporatie vindt het welletjes en zet Maarten en Sanne op straat. Maar dat gaat ten koste van de hulp aan de kinderen. We kunnen ons afvragen wat was een alternatieve oplossing geweest en is die besproken? Over welke competenties moet je nu als professional of publiek manager beschikken om goed met de rationaliteitsbotsingen om te gaan? Allereerst moet je kennis en inzicht blijven verzamelen en vernieuwen over het bestaande landschap van rationaliteiten. Daarbinnen heeft je eigen rationaliteit een plek. Het is dan ook belangrijk om de kracht en de zwakte van je eigen rationaliteit te herkennen. En daar voortdurend op te reflecteren. Daarnaast moet je je bewust zijn van de aanwezigheid van andere potentieel strijdige rationaliteiten. Dit zijn weer voorwaarden om een rationaliteitsbotsing tijdig te herkennen en te benoemen. Het is cruciaal om tijdens de analyse van de botsing de vraag te kunnen beantwoorden welke substantiële en relationele waarden zijn in het geding. Welke overstijgende waarden zijn te formuleren. En tenslotte moet je ook in staat zijn om de ombuiging van de botsing in productieve richting ook mede te realiseren. Dat kan spannend zijn, maar je moet nooit dysfunctionele emoties zoals angst laten domineren. Want willen we het openbaar bestuur optimaal laten functioneren, dan moeten we botsingen tussen rationaliteiten niet om de tafel werken. We moeten ze juist benutten, zodat ongelukken uitblijven. Gaan we nu terug naar de casus, dan vragen we ons af kan het botsen van rationaliteiten en het herkennen daarvan onderdeel zijn van het casuïstiek overleg dat professionals voeren. De OMOEK, waar is de overheidsmanager van, is gebaseerd op het essay en de reflectiebundel Amtelijk Vakmanschap 3.0. Daarin dacht Paulien Pistor al mee over dit onderwerp. Kijk op OMOEK.nl en praat zelf ook mee.